Er wordt ons wel eens de vraag gesteld, waar vind ik het IP-adres van mijn server? Nou, hier komt het antwoord. Via mijn Publix kun je onder het kopje diensten je hostingpakket selecteren en vervolgens onder het kopje hosting informatie kijken. Van daaruit vind je de servernaam en het IP-adres van de server. Dit kun je gebruiken om bijvoorbeeld te verbinden met FTP. Je maakt een verbinding met dit adres, deze gebruikersnaam en het wachtwoord uit de wachtwoordenkluis. Die je hier vindt en vervolgens verbind je via een verveiligde SSL-verbinding. Nou, en zo kom je dus achter het IP-adres van je server.